Video gaan we gewoon doen wat we kunnen doen in de Efteling, want het is mooie druk. Ook al is het woensdag, het is gewoon druk omdat ja, lekker weer is. En ik ga een beetje vertellen wat je kan doen op een drukke dag. En nummer 1 is eigenlijk gewoon het lavenlaag. Het is daar bijna nooit zo druk. zit zitten glijbanen die je best wel kan vermaken, laafjes. Oh, we kunnen wel wat druk zijn, maar je kan ook wel rondkijken. Als je een abonnement hebt, snap ik dat je een beetje de highlights wil pakken. Maar je kan voor een uurtje hier makkelijk vermaken, hoor. Zie je? Je kan makkelijk vermaken bij de knijpen aan. Dan heb je buizen en als je daarheen praat, hoort geen niet aan de andere kant. Hallo? Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, dit kan je doen op een drukke dag. zie je de horecapunt en dan kan je lekker iets drinken. Super! Het lijkt alsof ze hier het werken zijn. Nou, hier kan je ook natuurlijk goed ik op het drukke dag. Over hier is het leuk. Dus uh, ja, ik laat wel wat zien. Ik weet niet hoe het ding heet, het is een, die ding is zo heilig. je kan niet zo hard opvallen en dan lak je helemaal kapot. ik weet niet hoe het heet, maar het is echt geniaal Villavolta Villa Volta is meestal wel rustig, maar nu niet. Hier is het ook meestal wel rustig, het is natuurlijk best groot gebouw, je kan, uh, daar heb je diorama, um, en een paar muziek is die je uh, wilt, maar als je wat doorloopt, Die denk En die kan je alsnog mooi Nou, en hier nog wat nieuwtjes. Uh, het heksenpad is geschoten. Helaas. Maar ja, dat komt natuurlijk omdat daar, omdat weg weggaat. Denk ik. Ik weet het niet zeker. En we hebben ook het uh, en Wonderlands uh, pop-up sprookje. Hebben ze nu helemaal? bijna helemaal af. Ik weet niet of het helemaal afgaat. Ik weet nog niet hoe het eruit gaat zien. Een beetje, we hebben het op foto's kunnen zien. Op Insta heb ik het gezien dat het wordt best wel leuk. Um, en uh, ja. Virtual Line, dat is nu weg, dus dat is hartstikke fijn. Piranha zijn van die schermen waarop staat wat je wel en niet moet doen eigenlijk. Want je moet zo niet gaan staan in een bootje. Die schermen, die zijn kapot. Watersproeien doen het al niet sinds die open is, doen de watersproeiers het niet. Die bij je hand in doet En dan, of jij wordt nat, wat eigenlijk nu op dit moment wel leuk is. Of de mensen in het bootje worden nat. Waarom bij de, de show? Doen de uh, schermen het weer, die projectie met de witte wieven en dat scherm waar de baron staat. Die doen het, deed het heel lang niet. En, dan, en die doen het weer bij, bij Fata Morgana, doet de Fata Morgana het ook gewoon weer. Dat is hartstikke fijn. Het is blijkbaar 4 uur, dus we gaan even feesten op dit random plein. Ik weet het ook niet. Hopelijk komt symboliek. of Symbolica. Uh, oh ja! Yeah. Ik voel me erg heel, heel erg. We krijgen te horen dat Vliegende Hollander open is. We lopen er nu zo snel mogelijk heen. Naar Vliegende Hollanden. Hij blijkbaar geopend. Ja, een soort vriendin zegt het, maar misschien is het gewoon een hoor. Zodat we gewoon naar heen komen. Dat is probleem. Nou hij is open. De zitten er nog wel. Dat is best gek. Uh, dus we gaan er nu in. Hoe random ziet dit eruit. Nou we zijn bij het einde van de video. Um, Vliegen Holland was weer open. Bijna overal stond één werkverlichting aan. Dus je kon bijna alles zien wat daar in die hal zat. Dus ja, het is denk ik volgens mij nog niet officiële opening. Dus uh, ja. Vond je jullie deze video leuk? Deel deze je hierheen. En dan zeg ik later.